Wat spannend was en wat ook een goed leermoment voor ons is, is om die rol ook eens in zo'n oefening aan de lijve te ervaren die we hebben in het hele veld. Dus het veld van aan de ene kant stakeholders als de koepelorganisaties, VSNU, de VH, de Vereniging van Hoger Onderwijs, de MBO-raad. En daarachter weer het, uh, het departement. En natuurlijk al die instellingen waar we mee samenwerken. Nou, wat je nou ziet gebeuren in zo'n oefening is van... Ja, maar wie neemt wie nu op welk uh, moment... en op welk niveau weer mee in die organisaties? Want er zit ook een soort drosteneffect effect in. Hè? Het, zit, het zit op verschillende niveaus. Het zit op het niveau van instellingen, op het niveau van de koepelorganisaties... op uh, het uh, niveau van OCW. En daarbinnen zie je weer dat... De een schakelt met de contactpersonen in die organisaties, de ander schakelt op bestuurlijk niveau binnen die organisaties. Zo is er op het niveau met het OCW, is er ook weer op bestuurlijk niveau en op ambtenareniveau zijn er contacten met elkaar. Nou, en om dat allemaal een beetje te kunnen managen en daar ook uh, goed de mensen van uh, relatiemanagement en communicatie in positie te brengen, om daar weer met een goed verhaal naar buiten te kunnen en dat eensluidend en uh, consistent te kunnen houden, nou, daar is dat een belangrijk leermoment in. Uh, in de oefening in van hey, hoe gaan we daar nou met elkaar in termen van proces mee om en hoe gaan we daar in een volgende situatie waarvan we met z'n allen weten dat die gaat komen, hoe stellen we dat proces nu bij dat we dat echt goed en optimaal kunnen laten verlopen.